We mogen als Nederland vijf mensen afvaardigen naar de Spelen. Ja, daarvan zitten er vier in het team en eentje rijdt voor de individuele medailles, net als die andere vier trouwens. Uh, in het team zijn opgenomen 4 uit Frank Osmaar met Alphaville. Dan kreet 1 Amazon uh, Gerritsen en Nico van den Ze rijden met uh, Exquis Onassis en uh, met Wallace en OP. En dan heb ik in het team overgreden twee Amazone, Demi van Meulen met Burby. En als individuele Amazone heb ik Riks van met haar nieuwe paard, Karaat. Nou, vieswaar. Dat is echt zo'n mega-droom die natuurlijk uitkomt. En die droom had ik nooit durven dromen. En dit is heb ik sinds 18 avond in zin maar rekening eerst wedstrijd. En dan nu, nu dit hoort. Natuurlijk in Londen twee keer rond en mijn paard is nu vier jaar ouder en veel beter bevestigd en verder ontwikkeld. Dus uh, ja, ik hoop op iets meer. Ja, dat was geen makkelijke keuze nee, Want uh, ik weet niet of ik een paar jaar geleden begon. En ja, toen was de top gewoon veel minder breed en was het niveau minder hoog, want ze reden lagere scores. Ja, en nu rijden ze veel hogere scores en de selectie is gewoon veel breder geworden. Er zijn dus twee observatiewedstrijden geweest. De eerste was een internationale wedstrijd in Roosendaal. En de tweede was hier op het Nederlands Kampioenschap En dan, dat zijn twee wedstrijden die relatief kort op de spelen zitten, zodat je ook kan kijken naar vorm. Bij ons gaat het uh, over de klassieke proeven. Dat zijn de, de vaste proeven zeg maar, die iedereen tegen elkaar rijdt in hun eigen grade, zonder muziek. Uh, en nou ja, op basis daarvan kijk je dan wie dat er uh, boven de rest uitsteekt. Ja, op het moment dat, dat Joyce jou vertelt, je gaat naar de spelen, ja. kun je dat gevoel beschrijven? Ja, nou, wel moeilijk moet ik zeggen, maar het enige wat ik nog, was, ja. ik, wat ik nog kon doen was huilen. Heel hard voor blijdschap natuurlijk. En wat leuk is, je krijgt een leuk kaartje waar het op staat. Ik kon het dus hele kaartje niet meer lezen. Dus George moest het kaartje voorlezen waar het op stond. En ja, natuurlijk enorme blijdschap. Dat is het enige wat door je heen gaat eigenlijk op zo'n moment. De in Rio, nou ja, ik heb net ook gezegd voor de grap wel van uh, we gaan maar voor één ding en dat is goud. Maar ik zou ontkennen als het uh, niet zo was, want ik, ja, ik, ik, we staan hier niet voor niks. Uh, we hebben ontzettend hard gewerkt, we hebben hele goede paarden, we hebben ontzettend veel talent dat er bovenop zit. Ze zijn samen in vorm, ze zijn fit en ik denk dat de combinaties die ik afgevaardigd heb ook kunnen gaan voor een medaille. Kijk, of het daar dan allemaal lukt, dat weten we niet. Hè? Want uh, een foutje kan cruciaal zijn. De concurrentie die we misschien nog niet zijn tegengekomen uit Amerika of Australië. Ja, die kunnen misschien beter zijn dan wij. Of die dag beter zijn dan wij. Uh, maar we gaan in ieder geval voor een team medaille. En uh, ja, dat, uh, ja, daar sta ik voor. Ja, nou, nu gewoon een beetje fan-tunen. Niet, niet als een gek trainer, dat hij uh, overmoeid in Brazilië aankomt. En natuurlijk, zo'n reis dat vergt toch wel wat voor zijn paard. Dus gewoon lekker doortrainen, yeah, op die en, uh, en dan moet het gewoon goed komen. Ik moet zeggen, ik vind het wel heel spannend natuurlijk. Maar ik ga mijn uiterste best doen. En ik weet wel dat wij heel constant presteren En mijn paard is wat af een poep. Ik ben er tegen. Dus ik maak eigenlijk niet veel zorgen erom. En ik ga gewoon presseren hoe ik altijd pruseer. Dat is mijn doel.